Ik wil jullie voor vanavond een fragment laten horen uit een uh, documentaire van de Deense maker Rikke Hout. Samen gemaakt met een Iraanse journaliste, Sheida Jahandin. En zij vertelt het verhaal hoe zij in Noorwegen is aangekomen. En de problemen en de uitdagingen die dat met zich mee heeft gebracht. En het lijkt mij een mooi verhaal, uh, of een stuk uit haar grote verhaal, om vandaag mee te beginnen. Vandaag was ik niet in een goed cool mood. Ik was tired. Ik hade het zon in de Men Maar we hebben veel te doen: norschurs, huisarbeid. en we moeten er blog updateren. Madjar is ook moe. Het verrast me. Misschien is het de mangel van zonlicht. Ik moet naar de Het is een groot probleem. Blandt op het Norske en inwanderen. Maar in de winter in Noorwegen, zo is het, zo is het. Daar is het niet zo Daar is het niet zo lekker. Daar is het niet is het niet zo Daar is het is is Zoals je kan zeggen anders de vitamine kilden, niet in kosten, die zijn blant aan margarine, smeer, melk, en zijn mm. i in speciaal in vetvis. Uiteraard zijn er ook zonlicht, zoals je kan zo weten, als je zon. Ik denk dat het een soort is. Het is, naast kerst en nieuwjaar gatna full av lys och glada normen. Det är inte mitt nyår det är deras My new year is in the spring It comes with small flowers and birds singing I feel alone I just have met Mattias but he is alone too Jag savnar mina gamla vänner Jag savnar och jag kan inte förklara de eneste norske jeg møter, zijn mijn rådgiver Camilla, mijn norskursleer en de gammel die rond mij in de retter kontroll hos fastläge Ja, jag i må spiser 4 D-vitamintabletter och jag må och spiser fisk och jag tränger sul ehm um. Materialet av jag in bara att du är dan ik aan de jaren titel mobbel haar zat je mo. Maar. Do you remember the first we met at university? Ahem. Tien Ja, ik herinner me. Dat was 1. november 2004. Eén uur later dat ik tafel met je, bleef arresteerd. I remember that day too every moment. We met by the bench in the university garden. Hagen var full of folk. Men I like märke till någon andra. We var vårt eget lille univers av stronde soler, stjernor och monor. You were wearing a light blue denim shirt. We talked and talked. I enjoyed looking in your eyes. You asked me a lot of questions about politics. I just smiled. I wanted to kiss you. I loved to meet you next day and waited on the bench. But you never come. I felt soren and sad. Two weeks gick. Till slut. Ik hoorde iemand vragen naar je. Hij vertelde dat je werd gearresteerd. Er zijn nog Ik geen woorden. Pas daardoor die je hem die aandacht inbrengt. Jammer. Dostad. Ja, ik werd gearresteerd en we zouden elkaar niet meer twee jaar. je is ik niet In Solat het ingenting het De eerste uren, dachtte ik, op mijn vrienden, mijn familie og mm. men etter en mijn leven. Waarom was niet zo moeilijk ik naar Frankrijk te Maar na een stund bleef het moeilijk om te denken. Na enkele dagen, in isolement, kan men niet meer aan iets denken. Men heeft geen fantasie. Hoe dacht de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 Ja. Zo. I I should... yeah. so. Dat was een stukje uit My Share of the Sky, dus gemaakt door Ceda Handin en Rikke Hout. Je kan het hele verhaal horen op de website Radio Atlas, die um, radioverhalen ondertitelt. Um, ja, vanavond draait rond het thema Narratives on Migration, een thema waar we eigenlijk ...niet meer aan voorbij kunnen als we het nieuws opzetten. Er zijn heel veel uitdagingen uh, rond migratie. En sinds 2015 zijn er anderhalf miljoen mensen in Europa aangekomen als vluchteling... ...op zoek naar een nieuwe thuis. En welk verhaal vertel je dan? Op welke manier om dit meer dan actuele thema te belichten? En wat kan de rol van een kunstenaar of designer of ontwerper of curator daarin zijn? Maar voor we ons verder laten uh, inspireren, gaan we onze traditionele vragenronde doen. Um, dus gewoon je hand opsteken als je je voelt. Dus als je, je aangesproken voelt. Ik deze microfoon pakken, misschien. Dat valt misschien minder. Zo. Ik denk ik het moeten zetten. Ah, Elisa. Zal ik deze gewoon pakken? Ja, top. Oké, okay, dus gewoon je hand opsteken als je je aangesproken voelt. Wie is er voor de eerste keer op een AZ-avond aanwezig? Oké, okay, de helft. Um, wie is een maker? Wie is een denker? Um, wie denkt er in oplossingen? Um, wie is een migrant? Um, wie heeft er een migratieverhaal in de familie? Um, voor wie is migratie een onderwerp dat in het dagelijks leven een rol speelt? Wie heeft er dagelijks mee te maken? Eén iemand. Voor wie is migratie een vraagstuk dat vers en ongrijpbaar voelt? Vijf, zes mensen. En wie vindt dat het gevaarlijk is om als geprivilegeerde westerling werk te maken over een vraagstuk als migratie dat misschien ver van ons afstaat? Um, wie vindt dat we actie moeten ondernemen in deze problematiek? Bijna iedereen. Um, wie heeft of had een actieve rol bij het helpen in deze problematiek? Wie heeft bijvoorbeeld als vrijwilliger gewerkt? Vijf mensen. Wie is als kunstenaar in zijn werk, in haar werk, bezig met het thema migratie? Um, wie denkt dat design en kunst een bijdrage kan leveren in het vinden van oplossingen? Oké, okay, bijna iedereen. Wie denkt dat het niet gaat om het vinden van oplossingen, maar om manieren te vinden waarmee we kunnen leven? Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht mensen misschien. Goed, dat was het vragenrondje. En vanavond? Vanavond is dus het een zoektocht waarin uh, designer Emma Ribbins, als uh, jonge maker... Um, iets over zal komen vertellen. En filmmaker Sahim Omar Khalifa en architecte en researcher Merve Bedier als meer ervaren rotte in het vak van verhalen vertellen. Um, en vanuit hun ervaring en onderzoek zullen we perspectieven en ideeën delen over de artistieke praktijk en hoe verhalen rond migratie eruit zien en hoe ze er misschien zouden uit moeten zien. We zullen spreken over de uitdagingen, onvermijdelijkheden en mogelijkheden. We beginnen vanavond met Emma Ribes. We maken kennis met haar zoektocht naar wat haar rol als ontwerper kan zijn. En daarna volgt een gesprek met filmmaker Sahim Omar Khalifa aan de hand van filmfragmenten uit zijn laatste langspeelfilm. En dan de onderzoekster, architecte en curator Merve Bedier zal een presentatie houden over haar werk en perspectief op verantwoordelijkheden rondom het begrip hospitality, gastvrijheid. De voertaal van vanavond is Nederlands. Dat voelt enigszins ongastvrij naar Merve. Maar we dachten dat het misschien goed was om um, in de taal die onze dichtste is, um, met al de nuances en moeilijkheden en zo, om toch die taal, uh, het Nederlands, dan te kiezen. En dan switchen we voor Merve over naar het Engels. En daar zit uh, Wiede. Wiede is al volop aan het tekenen. Hij verbeeld wat hij zal horen in de gesprekken vandaag. En af en toe ga ik bij hem langs om te zien wat hij heeft getekend. De avond eindigt ongeveer om kwart voor tiende. Je hebt veel... Of... Ah, oh, oké. Okay. Yes. Oké, okay, ik ga switch naar Engels, geen no probleem. Dank u. Yes. Ja, oké. Okay. Wie spreekt Engels eigenlijk? Hey, laatste vraag. Oké, okay, heel goed. Um, Then I will just have to check with the organization, because... Yes, because of course two of our talks are in Dutch, but... Um Emma in Nederlands Netherlands later switched to English. Yeah. Because Emma prepared in Dutch, so she will do it in Dutch. Yeah, so we will we'll have one talk in Dutch, maybe I can do the Q&A in English, and then uh, our talk Sahim will be in English, and then, okay. Okay, very well. <laughs> Problem solving, very quick. Okay, so good. Emma Ribbons. Um, I would just do the uh, introduction again in English. Emma Ribbons, you won the one out uh, prize with Nomad Lab. It's a toolkit for children in uh, refugee camps to make um, toys, modular toys. Here's an example of that. Modular toys with um, garbage actually that they can find on site and that's with a yeah with, a, with actually a limited um, number of elements that can use in a modular way, way to make uh, indefinite amounts of toys actually and the idea was to um, enhance actually the the um Sorry the resilience, actually to uh, increase the resilience of children in this very, well, child unfriendly environment. And the project, um, well, the project started after Emma um, did some field research in a refugee camp. And together with Clara Braakman, a filmmaker, she started making a documentary on this process. And um, they started making the documentary this summer. but. Actually, designing is quite different than making a film and telling stories. Um, so, the uh, designing process um, took an all different turn, I think. Um, well, because, because uh, Emma and Clara started making this film. So, in the meantime, making this film, Emma had these new questions, dilemmas, and also ethical questions. How do you tell a story the right way? Emma, the floor is yours. Hallo, mijn naam is Emma en um, vandaag neem ik jullie kort mee in mijn onderzoeksproject, maar ook in de zoektocht om dit verhaal te vertellen als beginnende maker. Um, in mijn onderzoeksproject, namelijk Nomalab, ben ik op zoek gegaan hoe ik als ontwerper kinderen op de vlucht kan versterken door spelen. En vanuit dit onderzoeksproject ontwikkel ik open source speelobjecten. Um, dit project startte twee jaar geleden als mijn masterproject. En ik was eigenlijk enorm naïef aan begonnen. Ik dacht dat ik die problematiek van achter mijn bureau zou kunnen uh, begrijpen. Maar al snel merkte je dat, dat eigenlijk vrijwel onmogelijk was. Dus de enige optie om die problematiek te kunnen begrijpen was naar daar gaan. En toen ben ik voor een paar weken um, naar het vluchtelingenkamp in Duinkerken geweest. En daarvan kun je foto's zien die ik met mijn iPhone heb getrokken. Um, omdat ik daar niet mijn camera binnen kon komen. Um, en deze zomer ben ik ook naar de vluchtelingenkampen op Lesbos geweest en ook naar Istanbul om die situatie te kunnen begrijpen. En eigenlijk zijn dat altijd heel um, andere situaties geweest, maar telkens zo complex, absurd en mensonwaardig. En dat ik eigenlijk niet kon geloven dat dit Europa was. Um, geweld verkrachting, kinderprostitutie, mensenhandel zijn realiteit hier. En mensen proberen dagelijks te overleven um, in uitzichtloze situaties. Maar ook hoe uitzichtloos die situaties telkens waren, ik ontdekte wel hoe sterk en hoe veerkrachtig dat die kinderen waren en hoe belangrijk dat spelen voor hun was. En waarom het zo belangrijk blijft om te investeren in spelen. Um, waarom is spelen zo belangrijk? is eigenlijk, je geeft kinderen de mogelijkheid om gewoon even terug kind te zijn, om in, eigenlijk in al die ellende um, terug plezier en vreugde te ervaren en, SPELEN is voor kinderen ook de manier om de wereld te ontdekken, om eigenlijk heel belangrijke vaardigheden te leren. Zoals hoe maak je vrienden, hoe kun je terug op jezelf vertrouwen. Um, je leert problemen oplossen, je leert in je fantasiewereld te komen, um, je leert waar je goed in bent. En eigenlijk is spelen super cruciaal voor de verdere ontwikkeling van kinderen. En gelukkig is dat al heel bekend, die gedachtegoed, en wordt dat wetenschappelijk aangetoond. Het belang van spelen na of tijdens een, tra een traumatische ervaring. Um, toch ontdekte ik vanuit mijn onderzoek dat er eigenlijk heel veel uh, complexiteiten zijn om kinderen de speelmogelijkheden te geven in die kampen of op andere plekken um, waar deze mensen terechtkomen. Um, zo is het vaak verboden om in vluchtelingenkampen speelconstructies te maken of andere constructies omdat overheden bang zijn. Um, dat... Kamp, een, een tijdelijk kamp, eigenlijk een vaste plek wordt. Dus ze vermijden al die dingen, zijn ook voor een mogelijk aanzuigeffect. En als er dan een lange tijd toch een, een speeltuin of iets mag komen, dan is er vaak een tekort aan openbare ruimtes. Dus die worden verbanden naar de zijkant van de kampen, waardoor dat je eigenlijk nog meer drempels hebt voor kinderen om te kunnen spelen. En dan vaak, en dat is dan weer een ander probleem, is dat die, uit, uit die speeltuinen... De materialen van die speeltuinen zijn vaak zo waardevol dat die gebruikt worden voor andere doeleinden. Dus als je die nacht met dat hout een, een veilig huis, alleen een veilige plek kunt bouwen of vuur kunt maken en is de overweging snel gemaakt tussen een speeltuin of overleven. En ik denk dat een beetje hier mijn rol als ontwerper of als onderzoeker ligt om samen met deze mensen lokaal te gaan kijken voor nieuwe wegen om speelmogelijkheden aan te bieden. Um, en deze vervolgens te vertalen naar open-source tools. Um, en zo ontwikkelde ik in het vluchtelingenkamp van Duinkerke een constructie eigenlijk gemaakt uit afvalmateriaal dat je daar kunt zien staan. Um, en eigenlijk om samen met kinderen speelruimtes te maken. Um, ik voorzag eigenlijk waardeloze materialen en de kinderen creëren hiermee iets waardevol. En eigenlijk werden de kinderen eigenlijk architecten en designers van hun eigen... Um, um, het eindresultaat bleek eigenlijk helemaal niet zo belangrijk te gaan, maar het ging eigenlijk over dat proces van maken, omdat op een, op die kinderen hadden eigenlijk heel veel conflicten met elkaar en vonden geen manier om met elkaar samen te spelen. En um, alles eindigde heel vaak in heel agressieve gevechten of die tuften of die pissen op elkaar, om, omdat die geen manier vonden om te communiceren. En door een kleine tool aan te bieden, waar die ineens wel in staat om samen iets kleins te maken, Um, en ik denk dat het in die kleine details zit. Dit was, nou, er zijn foto's die zijn genomen na de brand, omdat we allemaal zijn moeten verhuizen naar, um, naar andere plekken. Um, met deze toolkit zijn we ook naar het asielcentrum. Oh. Ah, ja. Ja, um, en vanuit dit constructiespeel zijn we nu ook modulaire speelkarren aan het werpen die we binnenkort in Libanon gaan implementeren met lokale partners en deze ook daar verder ontwikkelen om het eigenlijk nog toegankelijker te maken om speelinterventies te doen op deze plek. En met deze toolkit zijn we ook naar het asielcentrum in Rotterdam geweest waar we ook een korte documentaire hebben geprobeerd te maken zoals u juist ook is verteld. En uh, het asielcentrum is een helemaal andere plek dan alle kampen die ik heb bezocht. Maar toch zijn er eigenlijk... Uh, ook hier is het eigenlijk belangrijk om voor de kinderen speelelementen te voorzien. En de kinderen hebben meestal die hebben een tijdelijk huis, en er is een speeltuin en er zijn fietsen. Maar die hebben ook nog heel veel onzekerheden. Die hebben nog altijd geen definitief ja-antwoord gekregen. En op zo'n plek is ook... In zo'n asielcentrum komt eigenlijk heel de wereld samen. Dus die hebben ook heel veel racisme of vooroudelen naar elkaar. En eigenlijk heb ik een beetje gebruikt, die tool gebruikt om de kinderen met elkaar te verbinden. Um, en spelen is eigenlijk de universele taal van kinderen. En door deze taal te gebruiken, geef je kinderen letterlijk een stem door te spelen. Um, ja, heel dit proces waarbij ik heel graag in een korte documentaire laten zien. Maar toch was het veel complexer, omdat je helemaal in dat onderzoek zit... Um, en dat ik soms stappen maak die moeilijk zijn te vertalen in een documentaire of veel uitdagender zijn. En, uh, ja, het, was een, het is een uitdaging, het zal ook nog ergens een uitdaging blijven. En elke keer we letterlijk aan het zoeken naar de narrative on migration. En ik hoop dat deze avond er ook in kan bijdragen. Maar we laten jullie alvast een kort fragment zien. En het vertelt ook niet minder of meer dan de eenvoud van spelen en hoe kinderen de wereld ontdekken. Dus, yes. nu Het lijkt op gevangenis. Ja. Oh, daar zijn we. Ja, letter, ik, ik heb ja. ah, Ik heb voor deze aanzet vijf vragen en gedachten opgesteld. Um, die me heel hard bezighouden als maker. En ik ook geloof dat dat interessant kan zijn voor andere makers. Het zijn eigenlijk telkens um, vijf vragenclusters. Um, okay. Als je zoek je naar oplossingen. Maar hoe ontwerp je voor een situatie waar geen oplossing voor is? Hoe blijf je kansen zien? Hoe verlies je de moed niet? Hoe kun je er vrede mee nemen dat je het nooit zal veranderen? Hoe blijf je sterk staan? Denk het is maar een druppel op een hete plaat. Um, en dan de tweede vraag is: um, How can designers, architects, artists be more helpful to living together? Wat zijn de valkuilen en de misverstanden? Hoe kunnen, de, hoe kunnen we de juiste vragen leren stellen? Vaak is de vraagstelling al verkeerd. Um, should we focus on making a tent more comfortable, or should we focus on shifting the negative narrative around population movement? Or should we focus on finding a way to stop the, the war that forced people in the situation of refugees? Dat is een, een stukje van het Mervé, haar tekst, um, maar zij komt daar zebiet verder op in. Um, design en politiek zijn automatisch verweven. Hoe kunnen makers meer relevant zijn? Hoe kunnen we de juiste, oplossingen vinden? Um, sorry. Hoe kunnen we de juiste vragen leren stellen, zodat we tot relevante oplossingen komen? En... Um de derde clustervraag is, um, wat is jouw verantwoordelijkheid als maker? Hoe zorg je dat je goede bedoelingen geen, ne geen negatieve gevolgen hebben? Je ontwerpt voor een situatie waarin mensen proberen te overleven. Dit maakt het zeer complex. Projecten van designers die vanuit onze visie zijn ontworpen met alle goede bedoelingen hebben heel vaak conflicten veroorzaakt, zoals de ID-box van Philip Stark. Hij creëerde zoiets waardevol met tablets, internet en... Um, Elektriciteit, um, dat de conflict veroorzaakt in Kampen um, en ik weet dat co-creatie een heel belangrijke sleutel is om dit te voorkomen, maar ik heb ook al gemerkt dat co-creatie enorm moeilijk is. Je werkt nauw samen met mensen en je buit een band op en dan vertrek jij, jij terug en zij blijven achter. Hoe geef je deze mensen geen vals hoop? Hoe zorg je dat het project verder kan gaan? Hoe maak je jezelf misbaar? Hoe creëer je een eigen exitplan? Um, en dan de vierde vraag, um, Ik voel me vaak misplaatst, ook nu. Als blanke, blanke jonge vrouw vertel ik een verhaal dat niet het mijne is. Ik voel me vaak een indringer. Um, toch heb ik ergens de kans gekregen om een raam te vormen tussen twee werelden. Um, maar het raam dat ik plaats zal nooit helemaal transparant zijn, het zal altijd vervormingen geven en gekleurd zijn. Um, door mijn eigen achtergrond? Hoe bewaak ik dat verhalen juist worden gefreemd? Um, en heb ik het recht om deze verhalen te vertellen? Of word ik een verhalenversteler of een verhalenboetseerder? En dan de vijfde vraag is... Hoe, hoe vertel je dit verhaal over migratie in een wereld vol xenofobie? Angst voor het onbekende, hoe laat je zien dat zij ook mensen zijn zonder hen telkens als passieve slachtoffers af te beelden? Hoe zorg jij als verhalenmaker dat je mensen niet verder ontmenselijkt? Maar hoe zorg je er ook voor dat mensen blijven luisteren naar je verhaal? En dit weekend hoor ik nog iemand zeggen dat vluchtelingenproblematiek een designer hype is. Maar hoe kan een verhaal van miljoenen mensen niet waard zijn om stil te staan? Wilkins ja thank you wel. Zo, um, voila, Ik ge een microfoon voor jou ook. Ehm dankjewel Emma Ribens. Thank you so much Emma Ribens. Ehm um, because you are in the middle of working on your project at the moment. How far how far are you? Um I I don't know. I don't know um what the end result will be like. Um I starting on something and it's More and more, if I'm looking into, how more information comes, and how complicated it also starts, so I don't know if, if there is ever will be an endpoint. I think mm -hmm. they will not. because oh, okay, because you start by saying um, I thought this could be a problem I could um, not solve, but I could start working on from my desk, from behind my desk at home. Um, what was the moment when you realized that? Um, designing, making a film about you designing was more complicated. Um, was there a point of, of uh, yeah, realization? During my master project it was a moment because I started to looking on internet and you you find so less information especially written out of a design point so I had no clue about um, what's going on and I um, uh, um, read a lot of laws and i started to understand the basic of things but i um, didn't find the human aspect on it and i think um yeah I, i couldn't go further because i didn't understand the situation and and did it help to go to the refugee camps um, i mean did it help the understanding of the problem it helped yeah understand the problem? it became because i started to be interested in this this problem of this migration and through the things I saw on television. So it's a distance and the moment you go there, uh, people, like the numbers get faces and you really get to learn people and they open your eyes and they tell so much beautiful stories and um, I think I really needed that, that to go further with it, to see really like the humans mm -hmm. um, again. Yeah. yeah. So it's a uh, major It made your questions more concrete, but it also com well made it more complicated. Yeah, yeah, yeah. because from a distance it's, it seems like really clear what you can do, but on the moment you are there it's like so complex and there, there happens so much things that you never um, never imagined that could happen. Or like for example with the fire suddenly it's happened and then you see thousand people uh, running for their life and you don't know. Um, what you need to do, or like, at that moment you are not you're not a designer anymore. So you you shift constantly in like different roles. So mm -hmm. yeah. yes, um, so this is an example of yeah. Uh, yeah. is it something you is it something you designed um, while you were there? <laughs> <laughs> Is it something you designed while you were there? Or um, is it something you actually thought of behind your desk at home? No, I, I developed it over there. Like, hmm. I I first came there for some couple of weeks and then I came back because I needed to be there for some courses. And then I started, I the idea started over there and then I developed at home more and then I came back. But then the relation of the process of like making it together really came over there. Um, because this is kind of um, like a strict thing but children they always start to make it more cozier and they're gonna add more materials and they it's really that they can sit inside and for me it was like okay i want to work with nice squares because i'm a designer and i like to think but for children they, they don't care about it yeah. like it needs to be tight and they need to f climb in and they're like no grown-ups are allowed to come in so it's really their space yes You touched on the subject um, uh, in, in your questions, actually. Um, what can a designer do that actually um, makes a difference? For example, what I thought about a, a film I, or like a commercial thing I saw on Instagram, I don't remember when, was a designer designing uh, coats from uh, refugee boats or sleeping bags from other things, and I, and I was quite critical when I saw um, this designer solution but solutions but how do you stand um, in this yeah I always find it really difficult because um, and I think it's also with my project is you can always say like more bad things than good things and I think I don't know I don't know if it's the best solution but I think it's a some way a start point. Um and I think sometimes people because it's always really negative in the news and in some ways sometimes it can show like some possibilities and every possibility need to be tested and then be evaluated and then can go around so i i cannot say from a distance if it's i i only just think like designing an other shelter that's not a solution because the answer is not like making a new shelter it's i i think it's really like um, yeah it's more complex than that so yeah if you want to do something don't design another shelter i think but you're right um What you said just now is maybe we need other narratives um, on on refugees, on refugee, well, on, on refugee camps, uh, perhaps, because we have a very um, we we get all our information from news and quite often from negative news. Yeah. Okay. Yeah. So, are there perhaps any questions from the audience for Emma? <coughs> yeah, I see one hand. Are the toys something the children develop with you, or is it something that you planned and you started by your own? Is yeah, there I'll, some collaboration? I'll just uh, repeat the question. Is Are the toys something that you developed on your own, or was it a collaboration with the children? Um, I think I provided the materials, but the the things the children designed with it, that was like really the collaboration, so we started always to do it together. Um, I was like searching for a start point so I think with playing with children it's like you need to create a start point like saying like okay here's the okay to play and then after that they are like collecting other materials or other solutions so um, I started the start point, and they um, developed it further I think you made a framework yeah. as well quite yeah. literally yeah yeah but the idea of making um, shapes with for example I These are all material, materials that you can easily find on location. Yeah, like not like um, normally, but sometimes you can also. I, I still researching because I also um, discovered that it's not always so easily. So now I'm also searching on other materials or other blankets or just normal sticks. It's just like um, more the question like, okay, how what do you need to start, let children start to play? so. Um, I'm also a little bit critical to that, and I'm always like questioning myself. Um, it's still in development. Yeah, it's whole. still in everything. Yeah. <laughs> yes, yes. And do you have an endpoint in mind, or it, are you quite free? Um, I don't know. Um, I I started one year ago, like I had the chance to develop it further, and then I thought like, okay, in one year I will need to, uh, it will be finished, and now I discover like, no, no it Will at least like take some more years, and I don't mm -hmm. know. I also cannot take my hands off it, yes, so easily. Yeah, yeah. very curious um, how the other speakers will, um, yeah. maybe they will also come up with ideas concerning this. Um, I will just have a look at Vida. Vida, you bent on a tekening, yeah, yes, <laughs> yeah. I found it very difficult because, uh, the the. The line between positive and negative, and I don't want to be negative in my drawings. But it's, I drew a lot away because of uh, a bad connotations. But I tried my best. So the the desk uh, as a as a window on the reality, uh, something I like. But actually, I have yeah. only one drawing that I would like to show. This is uh, no, this is bad. Uh, it was this one, and it's the only thing that I could uh, imagine drawing. Um oh, you see uh, a TV? So it's like the window we see on the whole migration debate, that's all I have to say now. So uh, it's it, we only know it I I only know it because of television, so I'm flawed in that way. Thank you, Vita. Yeah, Thank you well Emma Rivens.